Daar gaan we, wordt op de grond, is van Mascha of Sintje? Mascha! Wat een vlieg op je hoofd, hé! Hé! Oh, Mascha! Sintje! Je hebt ook veel vliegen. Kijk eens, Masha. Masha. Masha. Oh, Masha. Hey, mm. Wat een vliegje! Hey, wie gaat het niet erg? Hé, hey, Mascha. Bij jou valt het een beetje mee. Hé, hey, Mascha. Oeh, Mascha. Je schudt ze weg. Sintje. Mascha. Hé. Hey. Oeh, Mascha. Sintje. Mascha, Sintjip.